In deze tutorial zullen we zien hoe je als docent een opdracht kunt instellen met peer review. Peer review betekent dat de cursisten elkaars werk kunnen, het resultaat van elkaars werk kunnen inkijken en ook beoordelen. In deze cursus zijn cursisten reeds ingedeeld in groepen en kennen elkaar. Dus ik heb hier bij het onderdeel opdrachten reeds een opdracht gemaakt. En die zal ik nu gaan instellen om te beoordelen als peer review. Dus ik klik op de knop bewerken om de opdracht zelf te, te openen. Dus ik kan inderdaad de titel van de opdracht zien en de opdracht zelf. En onder de opdracht kan ik gaan instellen dat ik peerbeoordeling, peerbeoordeling wil. Dus ik plaats dit aan. Je kan kiezen, ofwel ga je de peerbeoordeling handmatig gaan instellen. Dus jij zelf als docent zal gaan kiezen wie van de cursisten elkaars werk zal beoordelen. Oftewel, kan je dit automatisch. Automatisch wil zeggen dat canvas zelf de cursisten door elkaar zal gaan indelen en cursisten zal koppelen aan elkaar. Je kan daarbij gaan bepalen ja, hoeveel reviews iedere cursist moet gaan doen ja, en tegen wanneer dit, dat ze dat moeten doen. Hier in mijn voorbeeld ga ik ze handmatig gaan indelen omdat ze reeds in groepen ingedeeld zijn. Je zou er ook voor kunnen zorgen dat die peerbeoordelingen anoniem gebeuren. Dat wil zeggen dat ze dus niet zien wie uh, je werk beoordeeld geeft. kan soms handig zijn wanneer er vriendjes in de klas zitten en je wilt het niet laten meetellen in de beoordeling. Ja. Hier doe ik dat niet, dus ik kies enkel. Er moet peerbeoordeling zijn en ikzelf als docent zal de cursisten to toewijzen aan elkaar. En ik bevestig dit door op opslaan te dus nu heb ik mijn opdracht ingesteld voor pierbeoordeling. En dat kan ik zien hier aan de rechterkant door het onderdeel pierbeoordeling die hier nu staat. Wat ik nu wel nog moet, moet doen is cursisten koppelen aan elkaar. Dus ik klik hier op het onderdeel pierbeoordelingen. En ik krijg een overzicht van al mijn cursisten. En ik kan nu mijn cursisten manueel gaan eh, koppelen aan, aan, aan een andere cursist. Dus mijn cursist Sarah zal ik nu koppelen aan een ander cursist en toevoegen. En dus nu moet Sarah het werk gaan controleren van Kim. Alle zijn nu aan elkaar voorgesteld of aan elkaar gekoppeld. Ik kan terugkeren naar de opdracht. Mijn opdracht is gepubliceerd, dus de cursisten kunnen nu deze opdracht maken en daarna elkaars beoordelingen doen. Goede cursussen in dit beoordelen zien we in een uh, volgende tutorial.